Ik ben hier bij SIV 0, uh, 0030 sorry. en uh, we hebben alles gezien, we hebben al gefilmd al en uh, ja, ik ben er eigenlijk wel onder de indruk als je kijkt naar het uh, uitzicht ook. Het is fantastisch zoals je hier zit met een grote, grote groep mensen. Het is natuurlijk fantastisch om hier lekker uh, te verblijven. Zoals nu in februari is het uh, lekker, wel een beetje fris, maar uh, ik zal lekker buiten eten hoor.